Hallo mensen, welkom op game. Ik heb weer mee. Ik ga weer lekker battlefield spelen samen met Rick. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah. En ik ga weer game. mode, well, Rick gaat Ow. weer lekker gamen, die gaat weer de console spelen. Thanks en me. ja, klik maar op play nou, Rick. Waar? Oh, Ik <laughs> hoop dat jullie de slender aflevering wel leuk vonden, <laughs> dat was wel super grappig met Disco Lichtshow. Mm -hmm. Dan gaan we nou heel vaak terug zeggen, volgens mij, maar het is een van onze vaste zinnen: Disco Lichtshow. Het was de beste zin ooit. Ik wil graag mijn papa, mijn mama bedanken. Ik nou wil graag mijn kurk, mijn kruk, mijn muur, mijn gitaar, mijn, mijn beeldscherm. Mijn... Dit stukje hout dat jullie ja. niet kunnen zien. En, en, en, en, en, en die beurtbox, alle bedanken. Ik en je al... meen ook, een gekke ding. En mijn metronome. En mijn pa zei, die net in mijn buikje zit. En mijn plek. Waaah. Iedereen bedankt die wel helpt. Waar moet ik op klikken? Nog niks is aan het laten. Meeuw, meeuw. Ja, ja, lichtje. Ik zal een liedje maken van Disco lichtje. Ja. Met geluiden zijn net van I like it. Ja. Oké. Mensen gaan jullie een liedje maken. Samen Spraken. met mij. Samen met jou, ja. Doen we de volgende keer straks. Volgende nou, kind. Ja, oké. Okay. Gaan we een liedje maken in Disco lichtje. Is dat yeah. vet? Het is misschien niet. We gaan het dan wel volgende week, misschien volgende keer maken. Maar ik kan niet. Volgende keer komt het dan niet uit. Oké. Okay. Okay kom Dan niet ga, ga ik het niet, niet, niet online zetten, dat is gewoon... Oh, Guardians of Duty, zelf de Call of Duty. Ja, ja, ja, oh ja, soms kan je zien dat hij opeens dan mijn filmpje laat. Click! Zometeen zie je opeens dan mijn filmpje laat, ik kan dat ook zien dat Skip Nou, Skip. E nee, nee. Een vriend van mij heet Skip. Skip people! Nee, gewoon een Skip. You. Wow man. Een beetje tanks! om de luid. Ik ga hier. I'm going to go the back mini pistool <middell> Je zie zelf de knoop drukken. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh. grote tanks nog meer? Piepiep! <tankt> <tankt> Ja Wat de? Ja mijn film is klaar, ik moet even snel uploaden, ik zien jullie gasten aan het eind. gaan, ik game. Ja, Ik even voor de onderrekening, ik het uh, ziet, lizar, uh -huh. Houd de Q vast! Uh -huh. Hij kan niet Kan ik niet schieten? Hij word de Oh, he wasn't able to take off the weapon. Damn it. Yeah, it's Excuse for the... I <tries> don't niet p p p. Ah, de volgende. We zijn te vlug. Ik ben hier! Ik de Hier ook oh, nee, ik heb een ping open. Ik deur open. Ik, ik, ik, ik, al ik een je, open. een Zit je nog steeds? De, de, de. Ja, de ja, ik was. Hij hier dood. Ja, nou, <laughs> nee, nee, nee, <laughs> <laughs> ik heb ik ben spell. Ik spel. De hebben. Ik wil het nog even Ik Ik Kom door Oranje een... ja, Daar is ook, ik heb er een gezien. Ja. Zonder vlag. Krijg ook vlag? Ja. Is nee, op, nee. Oh, je, nee. Yes, je, nee. nee. daar. Liet nee, daar niet. Вот приём. Вон обратно в артитика. Наблюдаю там противника в секторе. Вио. Ха! Ау! Зайду. Ай-ай. Зайду, заходим противника в секторе. Вио. Тем. Niks zeggen. <tie> zeg niet. Ik denk dat dat. Ik dat dat. Ik denk Oh, Ah, het is voorbij. Ja. Nou, mensen, dit was dan weer een voor deze keer. We hebben last verloren. Dankjewel, ik heb een grapje grapje. Nee! Ik had 1, 2 kills. 3 nee. ja. hebt 2 kills. 37. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Vergeet, niet, vergeet ook niet te vertellen aan iedereen die je kent van. Komenteer op het kanaal. Abonneer op hem. Uh, zou je mm het -hmm. fijn vinden? Vergeet niet op thuis te abonneren. zijn kanaal op thuis van Gaal, Vergeet ik niet op Game te, geven, te uh, abonneren. Riks van de Vieze praat. Bei tot de volgende keer. ofwel, wel. Doei.